Goedemorgen, zonder zorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik ben een lijntje aan het doen. Dan zien jullie ook deze prachtige muis. Oeh, muis. En we zijn nu bij het chocola in de auto en de gedeelte. Helemaal poepie. Super leuk te kijken naar deze nieuwe weekvlog. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En klik op het belletje. Doe een belletje in Zuid-Duitsland erg fijn. Ik ben bezig met leren. En met de live chat. Ik heb net aan het Duits gewerkt. Moet ik zo nog even mee verder. Daarna ga ik denk ik Engels doen. Ja. Ik ben klaar met de live chat. Dus ik ga even de pc afsluiten. Dan is het tijd om verder te gaan met mijn huiswerk. Jee, zin in. Dus ik ga met de stoel. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Weer naar mijn eigen plekje. Ja, ik moet weer even verder met Duits. Jee. Dat vind ik nou echt leuk. Dat is de pony van de wasland. die heeft morgen een wedstrijd. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat. Ik ga met het vrouwtje rijden en dan kijk ik wel hoe laat het is en hoe ver zijn we nog. Want vanavond worden er de ringen neergezet en dan kan ze oefenen. Maar ik ben niet of ik daar de hele tijd heb gewacht om het tussendoor naar te staan. Maar zij filmt haar stuk, niet mijn stuk en dan ik ga lekker rijden. Ik ben hier samen met Boris. De moeders, die is daar. Die gaat naar huis toe. En ik ga nu mijn boom aan de slag. Ik heb Blondie al gedaan. Die heb ik gewassen, geknipt, al van dat soort dingen. Die hoef ik alleen nog maar te scheren. Kijk, die staat daar. Oh, volgens een Blackie. Blondie heeft nu weer witte manen, één wit beentje. Want ze heeft er maar één. Uh, haar voorpluk heb ik al een knotje gedaan. Dan morgen moet het steken en zijn witte mannen. Goed, Tess. En weer kijken of je terug bent in je zitten. Maak jezelf lang. Volgt 10 meter bij de senen, ook 15 meter zijn. Buitenkant van je kon sturen. K, X hand veranderen. Daarbij moet je nog één pas verruimen. A dus A, op de kanten, op de kanten, jij denkt dat het beste is. Armbandje Nee, Deze was niet slecht, maar zo. Maar de eerste was de beste. Ja. Geeft niks. heeft ook gewoon nog een beetje met je concentratie te maken. Was je knap zeetje? je, trek hem iets Ja. Nee, jammer voor je. Borisje. Boefje. Ik dacht ik moet het echt doen. Nee, dat moet ik hoor. Tessa, ik heb Boris, ik heb Blondie. Je mag raden je punten. Ik weet dat Boris, heb ik er eentje al gezien, is 186,5. Die is goed, dus die heb je al gezien. Maar hoe is het? Dus dat is andere? sowieso een startpunt. Ja, en ja. die andere? Is, is dat op 1 of 2? In dit geval. 2, 4. Ja, 2. Twee. twee. plus. Misschien 108.000 of meer? Nee, start? ik geloof. 102.000. Iets hoger. 103.000. Nog iets hoger. 104. Nog een beetje. Nog een beetje. Nog een beetje. 100. Nog een beetje. dat Nee. Dat nee. No. <laughs> Dat is later. lager. 188. Ja, okay, en en dan ja dat is zo. Oké, en een donder? 180. Nou, dat wil gewoon een beetje heel. 185. 186 iets hoger. 87. Ja, en een uur erbij. 86,5. 70. Dat is je Maar nou, nu en de eerste. En voor de eerste moet je nog, nog een beetje hoger. 88. En nog een beetje hoger. 189. Nog veel hoger. Veel hoger. 190. Ja, nog iets hoger. 192. Nog eentje omhoog. 193? Bijna Wat is het? Oh. Dus dat is ze uh, mag niet schat. Dan moeten wel eens yeah. pony meten. Gefeliciteerd. Pony met karakter, ja. toch? Wat zat, ja, wat zat er? Wat zat er? Ja, We zijn hier samen met Boris en met zijn vriendje. Ze zijn aan het spelen. En vandaag. Ik ben vandaag naar school toe geweest. super geweldig. Dus dat was super leuk. <macht> ik moest de gym doen, maar ik heb natuurlijk een hele erg peesblessure. Nee, knieblessure was het, omdat ik... Wow, yeah! Dankjewel voor het zand, Boris. En nu ben ik op de meneesje. Ik ga Vrona rijden. Maar eerst staan ze nu van de molen. Ze <lacht> zijn... Oh, ik vind dit echt te schattig. Oké. Okay. Ik ga nog even genieten van hun twee. En daarna ga ik op het Vroontje opzadelen En dan rijden. Ja, ik film hier nog wel een stukje van. Dit is geen... Ik heb, maar dat heb je niet gezien. Op verroosje. Ik had net al wat kleine stukjes laten zien en ik had van tevoren nog niets gezegd, volgens mij. Maar ik ga verroosje rijden. Oh ja, ik ben op dit moment aan het rijden. Hé, hey, hoe hey, is het? Ja, en ja, wat ga ik doen? Ik ga denk ik nog wel kleine stukjes filmen, maar ik moet eerst even een muis ligt op de pakkant. Ik ga ik even afschuiven met mijn klapske. Ik denk niet dat jullie dat willen zien, want het is een dode muis. dus. Oké, okay, ik heb de muis verjaagd. Hij was echt dood. Nu ga ik echt rijden. Misschien nog een kluiswerkje filmen, weet ik niet zeker. Maar tot zo! Yeah. Goedemorgen, zonder zorgen. Samen met Alice. Alice heeft vandaag de handbal meegenomen. <lacht> het is even wat anders dan een tennisbal, maar... Ze is er best blij mee. Oké, okay, kom. Het is vandaag dinsdag. Samen met Alice aan het wandelen. Ik ga zo meteen naar school toe. Ik heb nu nog even mijn winterjas aan. Oh, ik heb het koud. Ik ga van. Hand Zo, so, dat is beter. Maar ik ga even met Alice wandelen. Oh, en het begint te miseren. Lekker. Ja, als je de lucht ziet, dan snap ik het ook wel. En daarna ga ik naar school toe. Goed zo. Moeten we even wachten? Ja. Deze moet even dicht. Gaan we wachten? Ja. Ah, basie Ik ben hier samen met Daan en wij zijn nu video's aan het opnemen voor Daan en uh, Steve natuurlijk hun kanaal Arkelhoeve. Ja. Uh, yes. Nou eigenlijk niet voor je kanaal. Dit is eigenlijk voor uh, een heel nieuw project dus dat is super gaaf. Straks gaan we ook nog even opnemen een stukje voor ons kanaal en dat gaat dan over tests en proefjes rijden en waarom pas te starten met de B als je er al klaar voor bent. En we gaan voor jullie nog Zul opnemen toch? Ja klopt. Dus wij hebben er zin in. Nou, ik ben vooral ondertussen aan het logeren. Tess is nu natuurlijk in de les. En we doen vandaag even freestylen. Omdat ja, ik graag wil dat ze zoveel mogelijk weer haar nek goed kan buigen. Maar ik wil het ook niet forceren. Dus we doen drie, vier dagen. Nou, drie dagen meestal. Dat we eventjes uh, proberen wat meer aan te werken. En de andere vier dagen, sowieso een dag vrij natuurlijk. En de andere vier dagen probeer ik dan... Uh, haar wel soepel en los te houden, maar niet zo ver dat het erg belast wordt. En het gelijkt ook wel beter te gaan, we zitten nu wel op de goede hand. Kom maar, maar goed zo. Dus je ziet, is ook steeds minder te mager. Het vergeet nu weer lekker bij te komen, dus daar ben ik sowieso heel blij mee. Dus eigenlijk doet het heel goed, onze oude oma. Zo, na arbeid lekker rollen. Francis had er net helemaal goed. Super lief van Francis, dankjewel. Maar ja, dit is toch ook wel weer even heel erg lekker. Gewoon even lekker rollen. Zo, ja. Rustig. rust. Wil ontspanning zien. Zo, ik wil geen ruzie zien. Wil ontspanning zien. Zo, en hoe meer rusten we met haar gaan zoeken, hoe erger het wordt. Zo, daar. Heel goed. Ja, denk eraan. Ik zie het dat je je schouders te strak hebt, want je hand gaat mee met het staan en zitten. Dus hou dat ietsje los. Zo, ja. Je mag best even aanspannen om te corrigeren, als je nou ook maar weer lucht. Zo, ja. Goed goeie been van mij. Zo, nou ja, ook voor je pony, maar goed zo. Ja, en weer rustig aandraven. Niet in één keer volle bak willen, maar gewoon rustig aandraven. Goed zo. Dus hou je schouders los, zodat je handen mooi stil op zijn plek kunnen blijven. Zo, ja, ontspan je lichaam. Aan de linker teugel houden. Recht houden. Zo ja, goed zo. Ja, en dan weer rustig naar voren. Niet in één keer volle bak, maar gewoon terug naar je normale draf. Gewoon terug naar je normale draf. Goed zo, daar, en een hand veranderen. En probeer hier dicht op te zitten, dat je dit kunt houden. Recht houden. Goed zo, keurig, soepel in je schouders. Zo, ja, soepel in je schouders. Zo, daar. Niet te veel met je binnenteugelcontrole maken. Heel mooi, aan je binnenbeen. Ja, kijk verder, kijk verder. Zo, ja, blijf zelf los in je schouders. Goed zo, kijk de volte door, keurig, en ontspan hè, corrigeer en ontspan, want we willen die neus als een stofzuiger over de grond, ja, en we rustig naar voren, goed zo, en meteen weer rustig naar voren. Nou, Tess is in de les met Blondie, maar die heeft aansluitend les met Boris, dus dat betekent dat ik als een brave ponymoeder Boris ga halen, zodat hij opgezadeld staat en klaar is voor onze kleine ambazone. Merci! Boris? Boris? Oh, Boris? Boris? Ah, daar was je! Hé, nee, Dan ga ik jou zamelen. Oeh, dat is een beetje ah, gek, hè? Ja! <laughs> Zo! Wij zijn klaar met het meneer. Yes. Het, is, het wordt echt heel snel donker inmiddels. Ja, het ziet er heel licht uit, maar het is best donker. Het is pas acht uur, dus. De winter begint weer te komen. Ik heb in de les gereden, ik heb les gekregen en het ging hartstikke goed. Nu gaan we naar huis toe, ik ben best moe. Dat was mijn dag voor vandaag. Tot morgen. Ik kom hier samen met Boris. Ik kom net uit school. Uit school, niet uit de McDonald's uit school. En uh, vandaag heb ik les met Boris. Dressuurles. En heb ik springles met blondie. En over 19 minuten moet ik in les zitten met Boris. Dus uh, ik heb nog wat tijd. Niet heel veel meer, maar ik moet eerst gaan vegen. I'm <music> Uitleggen hoe Boris zweet. Ik ga even mijn haar doen. We, we, we beginnen met het haar. Nou, we gaan nu natuurlijk na de les altijd eventjes kijken waar de pony precies bezweet is. Wat me nu heel erg opvalt, wat ik bij Boris nog niet veel eerder heb gezien, is dat we hier zweet hebben en hier zo. En dat is toch wel heel erg een teken dat Boris meer uh, bij ze schoft de aanspanning heeft gemaakt in het bol maken van zijn schoft, het beginstukje van de hals. Wat je zeg maar ook in de toekomst kunt zien als je je paard in dit gedeelte meer kunt laten zweten. dat worden dan ook van die paarden met van die hele gespierde hals al hier zo. Ik heb borst gereden. Helaas had ik wat last van mijn knie, omdat ik van mijn fiets ben afgevallen. En nu? Nu ga ik Boris afzadelen, de hapjes doen, even wat drinken en uh, blondie rijden in de springkantjes. Bij Boris is het wel precies op dezelfde manier. Tussen die twee kuiten en aan die twee monden. Ja, daar. Kuiten bij, opletten. En dan ben je daarna weer hartstikke lief in het sprookjesbos. Zo, ja. Ja, toch je kuiten bij. Toch je kuiten bij. En niet trekken, aan de of niet remmen aan de sterke teugel. Hè? Dan ben je eigenlijk alleen maar aan het koud trekken. Goed, zo. zonde van je tijd. Heel goed. En toch soepel in die rechterarm blijven Tess. Ja. Keurig. En dan draaf je zo rustig aan. Hou mooi recht. Goed zo. Ja. En ook al zit je met springzadel mooi remmen in je bovenlichaam door dat mooi terug te houden. Hè? Goed zo. Ja, en dan ga je weer kijken. Kan ik die draf wat verruimen? En daarna weer ietsje terug. Goed. Maar zorg dat je verruimt tot wat je onder controle kan houden. Hè? Dat je het niet kwijtraakt. Zo ja. Tussen twee teugels. Keurig. En het zoeken van je schouders. Over zit je op de springzalen. Daar mag je houding niet onder leiden. Alsof je gewoon dit kan doen. Alsof je aan het uitdraven bent. En dat je dan heel simpel zo dit. Alsof je dit gewoon kunt houden niks meer en niks minder ja. niet aanstellen zo. ja en rust en rust ja. zo gewoon doen alsof het niet gebeurd is daar ja en ja, dan ben je eigenlijk dit in een jamon, maar met hetzelfde gevoel als dat je een draf hebt. Ja. gewoon heel simpel wil dat dit lager werkt dat het helemaal niks voorstelt. dat je eigenlijk een rondje kan rijden alsof je in het bos met een lang teugeltje rijdt ja. Nou, waar hebben we nu bij Blondie zweet? Daar hebben we nu uh, hier het zweet zitten. Daar zit ook de. Uh, dit is de schenkel, volgens mij. Het zweet wat we hier zien, is echt je, ja, je bilzweet. Dus niet uh, hieronder zit snel uh, je been of de buikspier. Dit is dan weer meer de rug. En hier is echt billenzweet. Billen. Dus je hebt echt de Billen getraind. Is er ook echt de bilzweet daar? Hier? Daar zit ook Billenzweet. Ja. <lacht> Goedemorgen, het is vandaag. Uh, dan moet ik even nadenken. Dat is heel goed van mij, dat ik daar even over na moet denken. Vrijdag, laatste dag van de week. Yes! Ben ik ben er eens, ik ben helemaal blij mee. Want oh, het is het weekend, ik kan ik weer uitslapen. Yeah. Uh, het is 12 graden. En ik loop in mijn korte broek zo omdat ik een wond op een knie heb en eh, daar heb ik nu zalf overheen gesmeerd koeling zalf maar als ik daar nu een broek overheen doe dan gaat die ontsteken dus ik moet even alles uitlaten in mijn korte broek dan kan ik mijn moeder daarna mijn wond in tape ja zoiets ik kan niet sluiten vandaag Alice is volgens mij lekker vallen. Ik moet wel even blijven kijken of het goed komt. En ze is ook al alweer kwijt, Dus we zijn nu zonder bal. Dus alles is overal op zoektocht. Zelfs in de waterweg. Ik denk niet dat je daar zo makkelijk een bal kan vinden. Nee, hè. Ik ga zo naar school te fietsen. Um, ik ben al heel gevaarlijk op de fiets. Dus ik ga er niet echt iets van filmen. Op school ook niet echt. Privacy schending. En. Hi, Kassie. En dan uh, ga ik volgens mij een paar pony's hebben vrij. Verona gaat van Alleen daar ben ik de single van kwijtgeraakt. Oh, hoe... Tessa, hoe dom kan je zijn? Nou ja, ik had nog wel een rol twee achter de rug. Dus. Maar ja, ook geen excuus. Dus nu ga ik alles uitlaten naar school toe.